Het is inmiddels een veelgehoorde term in de wereld van online marketing. Visual storytelling. Maar wat is het eigenlijk precies? In deze explanation leggen we je uit dat visual storytelling meer is dan alleen een plaatje op je blog zetten of het delen van je commercial. Het is algemeen bekend dat beeld een onmisbaar onderdeel is van effectieve communicatie. Foto's, video's en ander beeldmateriaal roepen meer emoties op dan tekst en verhogen de betrokkenheid van de kijker. Daarnaast communiceert visuele content sneller en wordt het veel vaker bekeken en gedeeld dan content met alleen tekst. Bij visual storytelling gebruik je dit krachtige middel om je eigen verhaal te vertellen. Je laat de doelgroep zien, ervaren en voelen waar je mee bezig bent. En omdat jouw verhaal uniek en authentiek is, onderscheid je jezelf hiermee ten opzichte van anderen. Zo kun je bijvoorbeeld de mensen achter je bedrijf in beeld brengen belangrijke momenten in real-time delen, beeldend vertellen hoe jouw product tot stand komt, maar wat het vooral doet is een emotionele laag toevoegen aan je marketingboodschap. Visual Storytelling is dus veel meer dan alleen visuele communicatie. Het is de meest effectieve manier om je doelgroep te betrekken bij jouw verhaal. Meer weten? Volg de Frank Watching Collectie voor de laatste inzichten over en voorbeelden van Visual Storytelling.